Interessant, interessant. Ja, we zijn er weer. Welkom bij een nieuwe vlog. Dit is de familie Romein. En we zijn in het hunnebeddencentrum. Ja! Oh. Oh. Shit. Papa. Mama. Brian. En Berber, dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Ah, waar zijn we? In Poepilaat. In Poepilaatland? <tijd> <tijd> <tijd> waar zijn we? Zet je voeten erop. In Poepieland. Ga jij vertellen waar we zijn? <tijd> en bij. En in een ZM. En wat gaan we daar doen? Rondkijken. <tijd> ja. Ga maar naar mama. Ik ga jullie meenemen. Hebben jullie er zin in? Ja. Moet even kijken waar de ingang is. Zie je het in de verte? Ja. Dat was gaaf om te zien al, hè? Ruiken jullie dat ook? Ja. Vuur. Daar bakken wel. natuurlijk de mensen in die tijd het eten op. Op vuur. Net zoals dat wij barbecuen, maar wij doen voor de lol. Wij hebben ook een van huis. Dat ik hadden deze mensen. Wat zegt u, mama? Dat is in ieder geval een Ja. Wat zeg je? Voor jou pluk. Voor mij? Geef maar, papa. Dat was van jou, roze. Die is mooi. Ja. Ik krijg een hele mooie bloem. Zo. Nou, moet even mama wachten. Ja. we moeten omlopen. Wat wil je erover nou zeggen? Daar zijn de hutterbedden, de vrouw en de kijk maar. Prehistorische mensen. Vanwege de rechten tonen wij de film niet. Ja, dan mogen jullie in. Moet ik meegaan? Ga maar erin. Ga ik mee. Wat hoor ik nou? Kom. Oh, dit is. Die de... hadden eruit gemoet. Kom, we moeten even een andere ingang hebben. Er is nog een ingang. Hier staan pijlen. Ga maar erin. Ik kom mee. Gaan we kijken in een bed. Ga jij mijn voorstoel, man? Ik volg hem meteen. Dan zal papa voorgaan. Dit nou weer, Dit is de binnenkant van een hunnebed. Daar houdt papa wel van stenen. Kijk hier aan vuur. En weer naar boven. En Berber is er aan gekomen, wat stoer. Wat zit daar? Goedemorgen. Hij zegt niks terug. We die kant op. Kom, gaan we die kant op. Papa wil buiten zien. Wat meisje zit daar. Oh, er is een dood. Het is een begrafenis. Kijk, zo legden ze de mensen erin. Hij dan had ze even huilen. Ze is dus verdrietig. En dan ging er een grote steen op. Net zoals die wij hebben gezien bij diever. Oh, ze is zo verdrietig hoor je dat, Berber. Gaan oh. we de trap nog eens op. Hier komt dat getril vandaan. Wel? We zijn De gebruiken handen en Even zwijnen. Ja. In het andere rekje Hier staat de pijl. Doe Dat is een mammoet en stenen. Wat ja. Wat hebben jullie gezien? Een huis. Laat eens zien. Ga maar. Wonen er ook mensen? Oh, wij mogen met z'n allen erin. Kom, hier moeten we erin. Gaan we eens kijken. Haan jullie maar erin. Kom ik eraan. Loop maar. Oh, het ruikt lekker hier. Zo, wat staat er hier allemaal? Oh wauw. Zijn dat de.. Zijn dat. Dat is dat het dit is, uh, hier woonden ze, nee dat was de vacht van een dier. Vindt het mooi Berber. Hier woonden de mensen, die hadden toen ook geen licht. Die hadden geen stroom, toen was er nog geen stroom. En het is gemaakt van riet, kom. Gaan we snel mama, oh daar is mama. Kijk eens mama, ruikt zo lekker. Ja ruikt heerlijk. En mama, dit zijn lijf van een dier. Ja? Ja. Nee papa. Hier staat helemaal geen licht mama. Nee, dat hadden ze toen nog niet. Kleine vuur. Hier gaan we straks eruit. Dat is weer een hele andere boerderij, hè? Hij loopt gewoon hetzelfde weg. Zou ze wifi hebben? Ja, ik weet het niet of ze hier wifi hebben. <laughs> ja. Het zou wel een goede zijn. Stallen. Je lacht een nieuwe Wat zei je? Je lacht een kleine bus. Zeg. En deze was verpest. Wauw, wat is dit? De binnenkant van een steen. De binnenkant? Vind ik. Ja, mijn schouw is hier aan het werk. We zijn al aan het lopen. Daarvoor wordt het wel steeds. Kijk eens. Wat zit er hier? Wat zie je? Het is een bak. Nee, je kan het niet goed zien. Ja, als bak. <laughs> Gaan we eruit? Ja. Ik ook. Gaat het? Waar ja. gaan We gaan weer naar Zo, papa ziet weer wat. Alsof hij ontvoerd wordt. Jeetje. Op de achtergrond hoor je het prehistorisch geheel van een prehistorisch kind. Echt een heel leuk park hè Berber. Allemaal oh, huizen.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 ja boh oh. shit kom in het Archeon ook maar wel leuk nou, we volgen de pijl in het Hunnebedden museum ik zeg een huis met een gezicht mama. echt een huis met een gezicht Net van mijn baas. Heb je een kit? Ja, Brian. We gaan het bordje uitgang, exit, uitgang volgen. Wat deze hier? Archeologie. Een kano maken. Daar moeten we in. Ja. Kijk daar zijn de hunnebedden. Het grootste hunnebed. Van ja, van alle hunnebedden is dit de grootste. Maar je mag er niet op klimmen. Dat is de regel. Ja. Lukt het nog San? Ja, dat kun je niet tillen helaas, wat zou ik zo graag willen? Kijk, hier zijn de keien weer. Zijn ze er nog? Heb ik heb een hapje eten zoeken. Dat was het Hunebedder Centrum in Borger. Heel leuk museum, mooi museum. Aan te raden voor kinderen? Ja. Aan te raden voor kleine kinderen? Minder. Aan te raden voor jankerige kinderen die niet kunnen luisteren? Nee. Want die hadden wij in het park rondlopen terwijl wij rondliepen. Wat een jankbal was dat. Maar goed, we gaan nu richting uh, een broodje. We hebben honger, heel erg trek, trek moet ik zeggen. We hebben heel erg trek, zitten, want ik uh, heb een lange broek aan en die vermoeit me. Papa, mama, Brian en Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein.